Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Oké, okay, HAVO-examen 2018-1, opgave 25. Het ging over de Momentenwet. En die was niet zo goed gemaakt toen. En het vragen ze om te vertellen: hoe komt dat nou? Nou. Als het goed is kun je hem even lezen natuurlijk. Het gaat over een auto die uit een wak, een wak in het ijs getrokken wordt. Met beeld van een heel ander systeem. Ze hebben een paal in de grond geslagen. En Daar hebben ze een grote uh, gro gro gro balk aan vastgemaakt. En ze trekken hier aan het uiteinde van die balk. En ondertussen hebben ze een touw rondom die paal gedraaid. Wat die auto langzaam maar zeker uit het wak trekt. Filmpje op YouTube. Hartstikke leuk, dikke pret. Dit is ongeveer de situatie. Dus hier heb je die paal van bovenaf gezien. He, dit, dit, dit, is, dit is gewoon de baan van, uh, van deze paal, natuurlijk. Dus, de, de, de, van, die, van die zijbalk, zeg maar. Um, dus dat is niet een echte cirkel, maar gewoon de, de baan. En hier zie je een touw wat rondom die paal gewonden wordt. En dit is dan zogenaamd de auto. Ze zeggen de spanning in, deze, in dit touw is 6,1 keer 10 tot de derde Newton. En hier is iemand bezig met aan die paal te duwen. Zodat hij langzaam ronddraait en die auto langzaam uit het bak haalt. Dat is de situatie. Nou. Ze vragen op een gegeven moment, hè, ze hebben wat afmetingen gegeven hier over dingen. Ze hebben bijvoorbeeld gezegd dat de, de, deze, deze afstand, uh, deze afstand, die is uh, 5,0 meter. En, en deze diameter, dus ik moet goed zeggen volgens mij is het inderdaad diameter, ja, de diameter die is 0,18 meter. En de vraag is hoe groot is dan deze kracht? Wat is hier, hè, wat, wat is, waarom is dit nou best wel een ingewikkelde opgave? Kijk, het punt is, je ziet twee krachten en je ziet twee afstanden. Nou, dan moet er ergens iets beginnen te dagen wat lijkt op dit verhaal. En dit kennen jullie allemaal. Super eenvoudig, ik heb hier een balk op een draaipunt, hè, draaipunt S. En dan heb ik hier een, een kracht die naar beneden, uh, naar, beneden uh, wil ik zeggen, naar beneden gaat en ik heb hier een kracht die naar beneden gaat. En deze kracht die noem ik F1 en deze kracht die noem ik F2. En F2 is groter, want het zit dichter bij het draaipunt. Dan heb je ook nog twee afstanden. En die ken je ook wel. Dat zijn dan de armen, weet je nog wel? De armen. R1. En deze is R2. En jullie kennen allemaal die, die, die, die momentenwet. Die hebben jullie allemaal al gehad. En het geen enkel probleem om die op te schrijven. Die is gewoon namelijk F1 keer R1 is gelijk aan F2 keer R2. Daarom is deze kracht ook groter, want die arm is namelijk kleiner. Dus die is kleiner en dan moet die dus groter zijn om daaraan gelijk te zijn. Geen probleem. Maar ja, hoe vertalen we dat nou hier naartoe? Als het gaat over opname over opgaven over die momentenwet, altijd, het komt altijd op twee dingen neer. Het eerste is, wat is het draaipunt? Waaromheen draait het de hele boel? He, of wil de hele boel gaan draaien. Soms staat hij wel stil, maar wil hij gaan draaien. He, dus dat is het blijven. Nou, Dat hebben we hier al staan, dat is het middelpunt van die paal. Want die paal zit de grond in, er zit een dwarsbalk aan. En die draait dus rond, het hele geval draait dus rondom het, rond het middelpunt van die paal. Dat is het draaipunt. Dat weten we al. En dan de tweede wat moeilijk in deze opgave is, is vind de arm. Vind de arm. Want de arm is, weet je nog wel, he, ik heb er ook een filmpje over gemaakt, is de loodrechte afstand van de kracht tot het draaipunt. Oké. Okay. Dus in dit geval, dat is een beetje gek, hè? Dat, dat maakt het zo ingewikkeld. In dit geval, dat draaipunt dat zit daar maar. En, en ik, ik, ik zie niets aan de andere kant zitten. Dat is het ingewikkeld. Dat maakt het ingewikkeld. Het draaipunt zit namelijk aan één uiteinde. En hoe kan het dan toch werken? Nou, dat werkt als volgt: je hebt hier een kracht. En je hebt hier een kracht. Dat klopt met deze kracht en met die kracht. Oké. Okay. Deze kracht. Die maken we deze kant op, F1. En deze kracht, die maken we deze kant op, F2. Daardoor kunnen ze in evenwicht zijn. Dus niet op schaal overigens hoor, want dat, dat, dat, gaat, dat wordt een beetje ingewikkeld. Maar dat... En daar hoort natuurlijk afstanden bij, hè? De, de armen. R1, dat is deze afstand. En R2, dat is deze afstand. En wat doe je nu? Ja, wat je altijd doet. Gewoon dit, F1 keer R1 is gelijk aan F2 keer R2. Alleen nu zitten die krachten toevallig beide aan dezelfde kant van het draaipunt, maar dat maakt niet uit, want één kracht is namelijk die kant op en de andere kracht is die kant op. En nu is het eigenlijk echt een kwestie van puur invullen. Kracht F1, dat is deze kracht. Weten we die? Ja, die weten we. Die is namelijk 6,1 keer 10 tot de macht 3. Is gewoon gegeven. R1, oké, okay, nu moeten we even goed gaan nadenken. R1, dat is de afstand van deze kracht, de loodrechte afstand van deze kracht, tot het draaipunt. Dat is dus de helft van de diameter van die balk van die, van die, bal die zeg maar de grond ingaat. gaat. Oké. Okay? De diameter is 0,18, dus de helft ervan is 0,09. Een extra nulletje vanwege de significantie. Okay? Nou, F2, die weten we niet, want dat is namelijk deze. Dat is de kracht waarmee die man die zijbalk aan het duwen is. Die weten we niet. En R2, dat is de afstand van deze kracht tot het draaipunt. Nou, dat is die 5 meter. Nou, en dan is het verder een kwestie van netjes je rekenmachine gebruiken. En dan krijg je F2 is gelijk aan 6,1 keer 10 tot de macht... 3 keer 0,090, gedeeld door, hè, want je deelt beide kanten door 5, delen door 5,0. En daar komt dan uit dat je een, uh, dat je een, kracht, moet, dat je een kracht krijgt van 109,8 newton. Maar let op, nu zijn we niet klaar hè. Nu zijn we niet klaar, want het uitkomst is dus, als je dit op zou schrijven, F2 is... 109,8 newton, dan krijg je puntenaftrek. Waarom? Oké, okay, we gaan even kijken. We, uh, heb ik een eenheid? Ja, ik heb een eenheid. Oké, okay. dus dat klopt. Ik heb, ik heb een eenheid. Maar wat is er meer aan de hand? Oh ja, significantie. Wacht even, significantie. Verdorie, dat is een vraag. Hoe zat het ook alweer? Ik ben die dingen op elkaar aan het delen. Die hebben allemaal twee cijfers significantie, hè? Twee cijfers, twee cijfers. Twee cijfers, hè? want die cijfers voor die negentiel die meet, cijfers achter 9 wel. Twee cijfers. Dus dat wil zeggen, dit moet ook twee cijfers significantie hebben. Oké, okay, um, twee cijfers significantie. 110 misschien. Nee, hè? Dat zijn drie cijfers significantie. Oké, okay, dus ik moet opschrijven is 1,1 keer 10 tot de tweede Newton. Snap je hoe het werkt? Die 110 is nog steeds. Dat zijn drie significante cijfers. En dat mogen er maar twee zijn. Dus ik schrijf 1,1 keer 10 tot de tweede newton. En dan, als laatste tip, erg belangrijk voor je examen, heeft een leerling me ooit geleerd, vind ik echt ontzettend handig. Onder elk getal wat je opschrijft, onder elke berekening, zet je twee strepen, de eerste streep. En dat doe je op het eind van je examen. Als je helemaal klaar bent, je hebt nog vijf of tien minuten, zeg je, nou, ik ga al mijn antwoorden na. En je zet onder elk antwoord twee strepen. De eerste streep wil zeggen dat je ziet dat er een eenheid achter staat. Maar als je die eenheid vergeet, krijg je meteen een punt aftrekken. En dat is gewoon zo ontzettend zonde. Want meestal weet je hem wel. En de tweede streep laat zien dat je gekeken hebt naar de significantie. Dus onder elk antwoord wat je opschrijft staan twee strepen. En dan pas leef je de boel in. Heel veel succes.